Hé, hey, kijk daar eens. Hé, hey, is dat blikje bier van jou? Ja hoor. Ja, je mag geen bier drinken in de binnenstad, hè? Hè? Eh? Je mag hier geen bier drinken. Wat, Wat zeg je? Bier. Nou, die man zat daar een blikje bier te drinken. In het eerste instantie wilde ik hem gewoon een waarschuwing geven. Maar ja, meneer gooit het blikje zo het water in. Er stond een prullenbak zo twee meter naast die man. Dus ja, kon ook gewoon in de prullenbak gooien ja, vandaar dat we hebben besloten hebben een proces verbaal aan te zeggen. Dat doe je toch niet zo? Hè? Dat doe je toch niet zo in de water gooien? Zo is natuur. Nee, zo is natuur niet zo. Hier is een prullenbak, daar hoor je din te gooien. Ja, zo is natuur. Ja, precies. Daar uh, heb jij een uh, legitimatiebewijs bij. bij je. Waarvoor? Waarvoor? Voor uh, openbaar alcoholgebruik. Ja, Je lege blikje in de water gooien. Dat gooi ik niet mijn vriend. Dus ja, alsjeblieft te bewijs. Ik heb helemaal niks. Helemaal niks? Niks waar je naam op staat. Een hey, uh, uh, politiebureau is dichtbij hè? Hey. Ja, politiebureau is dichtbij. Ik ga jullie mee. Is goed. Oké, okay, kom. Hij kon zijn identiteit niet aantonen. Gelukkig was de politiebureau gelijk om de hoek. Dus ja, konden we met hem mee naar het politiebureau gaan. Hij politie heeft uitgezocht wie die is. Toen hebben we een procesverbaal opgemaakt met die gegevens. Moeten geven, joh, Eén biertje, ik gooi je helemaal lege blik in de water. Mag ik weg, jongens? Alsjeblieft. Nee, nee, je moet nog hier blijven. Nee, nog even wachten, nog even wachten. Hé, hey, luister, ik zou je een waarschuwing geven, als je bier drinken. Maar je gooit het bier zo het water in. Dat sorry, mag niet. Sorry, meneer. Ja, dat mag niet. En daar krijg je bekeuring voor. Dat kan niet, geeft niks, kan gebeuren, deze leven is, you know, money, money, money. Is alles weg joh, zo is alles weg, ik ben gelukkig. Hij bent niet onverplicht, maar waarom gooi hij het blikje in de water? Deze mensen krijgen ook boete, je ziet hier deze ding, mooi ding, zakje, leg op mijn moeder. Kom op! Takken hem gewoon op mijn mond helemaal zakken! Niet bang zijn, helemaal, jij bent helemaal beest! Takken joh. Dat is natuur! En nogmaals, je bent niet te onverplicht, maar waarom gooi je het blikje in de water? Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Je vindt u mooi, oké. Okay. 45, 50 of 100? 100! Dat is perfect! Mooi dat is mooie ding joh ik vind helemaal mooi en okay. never give up Oké okay, goed dan noteer ik dat ik dat, dat vind ik mooi dat noteer ik Ik heb helemaal nooit gedaan Dit is de eerste keer dat ik zweer het is de eerste keer ik gooi die blik in de water Het is, is de eerste, eerste keer? keer? Eerste keer? Ik, hier Ik vind helemaal dingen <laughs> Ja nooit meer doen ah. hè Nooit meer doen Niet meer doen? Hoezo niet meer doen? Waarom niet? Anders krijg je weer een bekeuring. Oké, okay, is goed. Doei, doei. Ik okay. vind het niet normaal. Maar het komt goed. Is niks. 100 euro voor blikje is niet normaal. In de water. Maar ik vind het helemaal mooi. Ik word helemaal wak. Ik ga nooit meer doen. Is niet normaal. Tot ziens jongens. Ik wil jullie graag andere keer zien. Houdoe!